Blackjack, kijk eens Blackjack! Hé hey, Joyce, kom maar Joyce. Oh Joyce. Oh Blackjack, nou jij mag eerst. Blackjack! Met loven al. Goed zo Blackjack! Hey Joyce, kom maar Joyce. Kijk eens Joyce. Oh George! Annabel komt ook naar beneden. Hé hey, Annabel, wat een glimmerzooi! En zo, Annabelle. Hey Hé, roosje. Hé, hey, roosje. Nou Annabel, je mag een klein hapje. Hé, hey, Blackjack. Kijk eens, Blackjack. Kijk eens, Blackjack. Oh, Blackjack. Kijk eens, George. Kom maar, Joyce. Deze hangt los. Ja, dat gaat niet zo tactisch. Jullie hebben water genoeg, Joyce, Het is alsof jullie niks gelukken hebben. Hé, hey, Joyce, Oh, dat is een enge Ho, oh, Joyce, Kom maar, Joyce. Ja, Blackjack is al, zat op wielen. Goed zo, Joyce. Hé, hey, Blackjack. Kijk eens, Blackjack. Ho, oh, Joyce, Kom maar, Joyce. Kijk eens, Joyce! Ik kom hem onderlangs. Kijk eens! Kijk eens, Joyce! Oh, een stukje is gebrak, gebroken. Kom maar, Joyce. Hoi, oh, Joyce. Mooi zonnig weer, Joyce. Hé, hey, Blackjack! Hé, hey, Blackjack! Hé, hey, Joyce. Oh, geen rollen, George! Ziet ernaar uit is ja, dat is gaat rollen. Ja, dat dacht ik al. Hé, hey, Blackjack! Ho, oh, Joyce, kom maar, Joyce! Ho, Joyce! Kijk eens, Joyce! Oh, Ho, Joyce! Hé, Blackjack, nog een stukje loof, Blackjack! Nu, nu is alles op! Hé, hey, Joyce! Hé, hey, Annabel! Hé, hey, Annabel, jij hebt wel een wortel! Ik snap wat! Kijk eens, met loof en al! Onderlangs. Oh Annabel, kijk eens! Oh, an oh Roosje, oh Roosje! Ja, dit is een. een wordt toch van de boerderij? Die is, die is zonder loof! Oh Joyce, goed zo, Joyce! Oh Joyce! Hey Blackjack! Oh, Blackjack! Nou, Blackjack, deze mag je hebben! Kijk eens! Ho, oh, Joyce, kom maar Joyce! Aan de bel staat in de weg. Kom maar Joyce! Ho, Joyce, kom maar Oh, ga je onder de bomen? Nou, dan moeten we even verder lopen. Kijk eens Joyce! In de volle zon, Joyce. Kijk eens Joyce! Oh Joyce! Eigenlijk moet je je tanden een keer poetsen Joyce. Ik heb nog één hele dikke winterpeen. Nou, Blackjack, jij mag happen. Hop, kom maar. Of moet ik hem breken? Je bijt hem gewoon zelf. Kom maar, Joyce. Kijk eens, Joyce. Je mag hem helemaal hebben, Joyce. Oh, ja, dan ben je hem kwijt. Dan ben je hem kwijt, Joyce. Ho, Joyce. Nu is alles op, Joyce. Ik heb nog een klein stukje. Ik heb altijd nog een klein stukje. Hé hey Annabel. Kijk eens Annabel. Kan je helpen? Hop. Nou, ik moest hem breken. Hé, hey, Roosje. Oh, je hebt een vies oog, Roosje. Kom eens. Kom eens. Kom eens. Het is nog niet helemaal schoon. Hop. Ja, zo kan het. Je mag een klein hapje, Roosje. Hop, kom maar. Kom maar, Joyce. Ho, Joyce. Goed zo, Joyce. Ho, Joyce. Hé, Roosje. Hé, hey, Annabel. Hé, hey, Blackjack. Hé, hey, Blackjack. Alles is op, Blackjack. Ik heb alleen nog gewoon een stukje wortel. Mini-wortelstukje. Hé hey, Roosje. Hé hey, Roosje. Hé. Hey. oh Joyce. Sorry, Joyce. Straks kom ik weer terug. Hé. Hey. oh Joyce. Jullie hebben bijna niks gedronken. Dat vind ik al wonder. Of is het bijgevuld? Dat kan ook. Waarschijnlijk is het bijgevuld. Hé hey, Joyce, kom maar Joyce. Hé, Joyce.